Welkom bij Tomzorg. Heeft u binnen of buitenshuis drempels van 2,5 tot 10 centimeter, dan heeft Tomzorg daar een perfect assortiment voor om deze hoogteverschillen veilig met uw scoopmobiel, rolstoel of rollator te kunnen overbruggen. Daarvoor hebben wij de drempelplaten. De drempelplaten die zijn gemaakt van gerecycled rubber. Daarmee zijn ze stroef, dus veilig. En van zelf zwaar, dus blijven ook veilig voor de drempel liggen waar u de drempelplaat ook neerlegt. Aan de zijkanten zijn de drempelplaten voorzien van een aanrijkant. Dat betekent dat ook als u schuin aankomt rijden, dan kunt u keurig de drempelplaat gebruiken. Daarnaast is het ook veilig, want als u bijvoorbeeld een smalle corridor in een flat heeft. En deze zou voor de deur liggen, dan zou je aan de zijkant er tegenaan kunnen lopen. En nu is het een schuinte waar je dus niet zo makkelijk over struikelt. Dus zoekt u vanaf 2,5 tot 10 centimeter drempels die een drempelhulp nodig hebben, dan is de drempelplaat een zeer goede keuze. Mocht u overgaan tot aankoop van de drempelplaat, dan wensen we daar heel veel plezier mee. En hoop u natuurlijk spoedig weer bij Tomzorg. Terug te mogen zien. Heel hartelijk dank.